Goedemorgen. Het is vandaag zondag en wij gaan kijken naar een knappe Palomino Mary. Um, ik ben benieuwd of het gaat worden. Oh, nee,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 Snerken, voor alles aanhoren. Dat is Tess ineens weer klein, jongens. Tess is ineens weer een heel klein meisje. Okay. Eh, ik denk dat je poep moet ruimen. Oh, nee, je moet poep ruimen, Tess. Dus. Kijk, opruimen. Ik ga... Elisa, hou jij de pony maar vast. De oh, blondie moet mee, poep scheppen moet ze leren, ja. Ja, dat geloof ik.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 Ik ga vandaag op mijn bel rijden en dan gaat ondertussen mijn moeder met Blondie uh, bij me stappen. Dat vind ik heel gezellig. En ik heb nu ongeveer drie kwartier om uh, dingen met Blondie te doen. Daarna ga ik wel opzadelen. Zo, Tess heeft even Blondie uh, gelongeerd, ging niet zo goed. Maar dat geeft niet. Blondie moet gewoon even aan alles wennen.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 een zebra de recutex deken waarvoor is de recutex dat is een therapiedeken daar wordt blondie helemaal soepel en ontspannen van cool een hele fijne regendeken en als die voor op stal die kan ook voor op stal en er zit een speciaal laakje in dat je nooit meer een zweedeken nodig hebt heerlijk en een vliegenmasker wat de vervelende insecten en die past dan we weer mooi bij de zeepreken. Helemaal top. Zet je? Vrijdag is dus de tweede dag van Blondie dat ze ons is. Tadaa. Ik heb even een fiets voor haar gehaald. Het is natuurlijk hartstikke stressvol. Al die gebeurtenissen die ze ondergaan heeft. Het reizen, lange reizen. De keuring. En vervolgens uh, hier staan. Helemaal weg uit haar oude omgeving. Dus ze moet ze even wennen. En dit geeft gewoon wat uh, extra ja, hulp. Een beetje. Dus ook om de leuk vinden, wintervacht los te laten, want we hebben nog steeds wel heel veel wintervacht. Ook al borstelen we veel. En daarna wachten we even lekker op de wei. De eerste keer op de wei, laten we er los. Ga maar. Ik even alleen vandaag. Ik wil is nu aan het springen. Tenminste, hij gaat zo springen. Kijk wat ze doet. Als niks doet, als ze alleen staan. Corona, die kan ik niet zomaar ergens bij zetten, die doet al vervelend. wel wind, dus sorry. En die doet het al vervelend. Dus uh, die moet eerst Blondie leren kennen. En daarna kan ze pas uh, samen. Ja, zo gaat dat. Dus nu even alleen. Zal ik even kijken of het met Bel gaat. Je ziet de Bel komt. Ik ga nu kijken wat ze gaan doen. Spannend. Wel een momentje. Dus natuurlijk zal het allemaal wel weer meevallen of niet. Maar ik vind het altijd heel vervelend zulke dingen, omdat je niet weet hoe ze reageren en ik eigenlijk nog niet goed genoeg ken. Nou, ze staan samen. Kijk wat ze doen. De Bel is altijd gewoon braaf. braaf. Dorstje is natuurlijk net gesprongen.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 Hoe fijn is dat? Heerlijk. Nou, Rick is er. Die gaat even kennis maken met de nieuwe pony. Rick die praat altijd alsof hij in de Efteling is. Alsof hij zo'n hollebolle gijs is. zegt ik kom ook Tot. Toet toet. Ja. Toet toet. Kom maar met toet Toet toet Ja kom eraan Tess Nou daar gaan ze ah, Blondie en Verona samen Kijk hoe dat gaat Ik hoop op het beste! Je vindt er wat van, dan doen we wat.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 die zegt, uh, nee. Uh, ja, zeggen ze, oké. Okay. Als het dan echt moet, dan doe ik het wel. Ja, het wel een nou, dat zijn ze maar. Eerste keer in de dag. Nou, we gaan het meemaken. We hebben toch even bodyconnector aangedaan. Voor de zekerheid. Het zou niet, of niet nodig moeten zijn, maar je weet het nog nooit. Het krukje erbij. Kom is een stukje hierdoor terug. Het er ook. Dat is ook goed voor de omlaag aan te wennen. Elisa is ook zo vroeg naar bed uitgekomen. Voor deze bijzondere gebeurtenis. Ja, dan gaan we. Maar ik denk dat de beugels te lang zijn, of niet? Ja. Ik ga even de zadel checken, dus ze was al aan het lopen voordat ik kon filmen. Ja. pony. Ja. Voor het eerst zonder vaas, zonder lijntje alles eigenlijk. Ja, body protector. Nou, die heeft ze normaal ook voor Bij de andere conditie. Nou, ik klon nog hem eens wennen, maar volgens mij is zo het eerste idee wel aardig. Kunnen we nou even de deur dicht doen. Lijkt mij van de buiten. Het lijkt buiten ontspannender dan binnen. Zoals ze dit meer gewend is, fijner vindt. Ik heb mijn Blondie gereden en het ging super goed. Ik ben ook echt... Nou, ik ben blij dat het zo goed ging. Want het zou ook kunnen zijn dat ze in ieder geval veel maar dat deze niet zoals hartstikke warm. Ze zijn naar buiten gegaan en heb ik daarop gestapt. Toen ging het zo goed dat ik zelfs nog een sproentje mocht maken. Daarna ben ik uitgestapt in de waterbak en het ging echt heel heel, heel, heel erg goed.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 Alles is lichtroze en wat donkerroze. Tessa zegt dat Blondie jonger is dan Tessa. En daarom een licht roze ensemble heeft. En aangezien Tessa wat ouder is, heeft zij een donkerroze ensemble. En dan in combinatie natuurlijk met een blauwe gipja helm. Hm. En een blauwe. Dat dus een zwarte luizen. Nou, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. maar ze samen door de dingen aan het stappen. Misschien vindt ik het een beetje spannend, ik weet het eigenlijk niet. Toch goed voor de oefening dit.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 We moeten eerst even kijken hoe dat gaat. En die was op buitenrit met Bel. Dat is mooi momentje om even bij Tom te gaan. Maar ze is echt braaf. De is geweest. Dus ik denk nou, de statie is bijna over. Ik zit zelf even in de stadmolen. Voor Blondie is dat een mooi moment om het de eerste keer te doen. Want dan is ze natuurlijk nog rustig van de statie. Nou is de statie nog dus een uur geleden, hoor. Ze dus... Dus vinden het toch wel spannend. Maar ik denk dat het zo minder spannend is. Dan dat ze gewoon zo in één keer erin had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 kun je achter de staan. Of je parkeert je pony gewoon even tussen de auto's dat kan natuurlijk ook. <laughs> het is dus geparkeerd. Ik zei dat ze even moest wachten. Ik kan wel even vertellen wat ze van haar buitenritje vond. Nou, dan komt ze. Eén geparkeerd. Nou, <lacht> nou ik ben dus op buitenrit geweest en het ging verrassend goed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 En zometeen moet ze één stapje steeds achteruit doen. En dan krijgt ze ook een snoepje. Oké, okay, dit ja, was het, jongens. Nou, ze is wel heel braaf, hè? Ze is ook helemaal happy nu. Ja, je bent een knappe pony. Heb je, je goed gedaan? Nou, dan gaan we weer achteruit. Goedendag, zegt Blondie. als ik dan even wegloop om bijvoorbeeld hier iets weg te gooien. Dan hoor je Blondie al hinneken van: hé, hey, basie, waar ga je heen. Nooi. Het neusje zie je daar dan ook. Ze zijn wel heel schattig Hoi! Oh, nu is ze blij hoor. Zo, ik ga eventjes weg, want ik moet naar de c toe. Maar ik hoop dat ze nu niet gaat hikken.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 Sorry Blondie, spijt me. Succes meisje. We gaan even draven. Dat het is allemaal even iets rustiger het recht. Ja, allereerst springles. Dat is moeten nog veel leren.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 Even achterover zitten. Klein beetje kuit tegenaan. Uitsteken. Hoek in, hoek in. Stuur in het midden. Klein beetje been. Even terugnemen naar het raf. Oh. Wow. Zo, maak hem recht. Concentreer op je werk. Concentreer. Dat is goed. Hoek in, hoek in. Zitten, maar achterover. Juist. Even opvangen, weer terug naar de draf. Ho, oh, je opvangen. Ho, oh, Als gaat hij te hard. Blijf zitten op je zadel. Juist, dat is goed. Hoek in, hoek in. Juist. Zo handjes zo naast elkaar houden. Hartstikke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 ja, die moet natuurlijk nog een hoop leren. Dus ik probeer, uh, kleine ritjes doen we nu. Niet te lang, niet te veel. Dus ze niet alle indrukken in één keer krijgt. Daar is een uh, tractor, dus dat is spannend. Ze moet ze aan wennen. Dus ze loopt ook nog voorop. dat is ook spannend, maar knap dat ze het doet. Het en jij vindt het best. Leken, Ver en Verona, ja, maar dat weten we. Dat gaat de laatste tijd wel heel prima. ze dus wil een brave aan het worden.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 het erg warm. Ja, goed, dat snap ik ook wel. En Bel, die interesseert zich natuurlijk helemaal nergens voor, want zo is Bel. En gelijk kijken hoe Blondie op auto's reageert. Drukke bol. Nou, hartstikke druk op het strand. Nogmaals, hadden we er beter in kunnen schatten. Blondie vindt het wel spannend. Maar ze luistert goed, dus dat is super. En Bel trekt zich er natuurlijk niks van aan. God. Ja, dat heb ik misschien. Ik hoop dat het wel iets rustig zou zijn. Tessa, ja? ga maar naar het water. Nee. Oh. Oh. daar is Blondie. Ik denk dat het niet bij de hoogspak. Ja. ja. dat kan ik niet filmen. Ja. Van de ja. Ja, dat ik ja. schoen schoenen ja, ik sta tegen het licht in is veel meer anders.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 ...naar de volgende maand.